OneDrive is de cloudopslag van Microsoft. Dit houdt dus in dat alle afbeeldingen, video's en bestanden die je in je OneDrive zet, vanaf ieder apparaat met een internetverbinding te benaderen zijn. Dit biedt veel voordelen, vooral als je dit vergelijkt met hoe de meeste mensen het nu doen. Stel, je werkt op een schoolcomputer aan een Word document en je slaat deze op in Mijn Documenten of op de netwerkschijf, dan kun je er vanuit huis of vanaf je smartphone niet bij, tenzij je bijvoorbeeld opslaat op een USB-stick en deze mee naar huis neemt. Als je dit document echter opslaat in je OneDrive, dan kun je deze op elk apparaat met een internetverbinding openen door in je browser naar OneDrive te gaan. Alle wijzigingen die je in dit document maakt worden meteen weer opgeslagen naar OneDrive, zodat je altijd en overal verder kunt werken aan je documenten. Bovendien kun je hier mappen en documenten delen met collega's en leerlingen en tegelijkertijd samenwerken in deze documenten. Later in deze module gaan we hier ook daadwerkelijk mee aan de slag.